Hoi, ik ben Annemieke van Voice en ik ben mijn eigen baas bij Voice. We werken namelijk al jaren zonder managers en functies en dat gaat eigenlijk supergoed. Wij denken namelijk dat collega's prima de baas kunnen zijn over hun eigen werkzaamheden. Ben je benieuwd hoe dat er in de praktijk aan toe gaat? Kom dan een keer naar Voice Spraakmakend. Daarin vertellen we alles over onze manier van organiseren. Vind je het leuk om daar een keer bij te zijn? Kijk dan even op voice.nl slash spraakmakend voor alle informatie en data. De link kan je hier, hier, hier of hier ergens vinden. Meld je nu aan. Einde.